en dat was natuurlijk wel de schok. Hè? wij hebben dus met de Duitse data destijds kunnen laten zien dat hè, met al die correcties die we net hebben gezegd, dus de correctie van het weer en dat soort zaken.